In dds 17 kun je snel en eenvoudig LED-strips plaatsen tijdens het ontwerpen van verlichting. De LED-strips kunnen, net zoals kabelgoten, recht en gebogen geplaatst worden. De richting van de bundel kan eenvoudig aangepast worden. Verschillende installatieprofielen zijn reeds beschikbaar. Voor een goede weergave van LED-strips in het model biedt dds 17 verschillende functies, zoals diverse rendermethoden.